gioia di vivere immedesimarsi con la natura abbandonarsi alla carezza del vento del sole gioia di vivere ridere giocare godere della propria giovinezza gioia di vivere correre in vespa hey loetje wie kijkt Na een paar Star Wars video's Met onder andere De Darth Vader als laatste En binnenkort Even tussen een Een teaser Deze komt ook nog aan Maar na een paar Star Wars video's Deze keer iets heel anders een, Namelijk een echt jaren 60. Stel ikon. Vespa. Ik ben pas op vakantie geweest in Frankrijk, in de Côte d'Azur. Daar zie ik nog geregeld rondrijden. En social volgers zullen vast wel wat foto's gezien hebben. Uh, dit is het, volgens mij het eerste model dat ze echt uh, groot uitgebracht hebben. Compleet met bandje, uh, bloemetjes, een uh, helmpje, brilletje. Hij heeft uh, 1106 uh, steentjes. Het is uh, nummer uh, 10.298. Dat is de 18. Plus serie. Ik wat info. Vespa 125 cc uit 1960 Ik ga de doos eens even openmaken en uitpakken. De doos was helaas wat uh, beschadigd. Bij, uh, bij, ik had hem besteld bij, uh, bij Amazon. en wat. Hij zat in een envelop geplakt. dus een beetje lomp, dat is wel jammer. Die is ook wat beschadigd. Goed. En dat is toch een doos die je een stuk moet maken om te openen. Dus uh, altijd jammer. Nou, we gaan hem oppakken. We Op gaan proberen zo voorzichtig mogelijk. Dan gaan we eens even openmaken. Ja. Lekker een kraak zwakjesje. Drie, vier, één, zes. Wat stickers en uiteraard het boek. Maar op de voorkant, de voorkant van Vespa. Op de achterkant de achterkant van de Vespa, heel origineel Lego. De uiteraard de omschrijving met van een iets grotere klus dan wat ik tot nu toe gedaan heb. Het oude oude reclamemateriaal van de Vespa. Alle modelletjes tot, tot met 2021. Ja, dat is wel leuk. De eerste komt uit 1946. Zie ik. Deze die ik ga maken, dat is volgens mij de... 19... Die op 1960, maar... staat dit op de tijdlijn, dat zal de 1963 zijn. Nee, de 1968 denk ik. Tot de nu is het de 1968. Nee, ook niet. Nou. Nee. Het zal vastkloppen. Dit is de designer van Lego, die al laat zien hoe die eruit gaat zien. Vespa betekent uh, wesp. Dat weet ik ook nog. Dus, uh, um, ja, dat is nou, dus, de inhoud. Zijn er zijn zes, uh, zes zakken. En een zak uh, drie staat er twee zakjes. Dus eigenlijk zijn er zeven zakjes. En dan zak acht met de wieletjes. Dus eh, uh, een linkje veel raken. Dat is heel goed op de camera. Dus uh, we gaan hem uh, binnenkort aan elkaar zetten. Dus uh, blijf kijken. Uh, wil je vooral abonneren, dan wist je niet het, het, het filmpje hoe die uh, uiteindelijk uitziet. Ik ga ook nog een speedbeeld maken, dan kun je versneld zien hoe ik hem in elkaar zet. En ook een, een filmpje met uh, een video met het eindresultaat. Uh, vergeet niet te abonneren, we zitten aan al 200 abonnees, het gaat, uh, gaat goed. Uh, nog een paar erbij, ik wil er nog uh, voor het einde van het jaar 1000 halen. Dus uh, met jullie hulp moet dat zeker lukken. En, uh, tudo o que é.